Welkom bij deze videoles over Dorcas. Ik ben Joel en ik zal eventjes jullie meester zijn. In dit filmpje zijn er allerlei opdrachten. En af en toe zie je dit knopje: dat is de pauzeknop. Nou, dan zet je in het filmpje even op pauze, voer je de opdracht uit en daarna kun je weer verder gaan. Het is heel makkelijk. Dan begin ik met de vraag: kennen jullie Dorkas? Huh? Wat zeg je? Ik hoor het niet zo goed. Hmm, weet je wat? Ik ga wel even rondvragen. Ik ga eens even in de speeltuin kijken om te zien of de kinderen ook weten wat doorkas is. Hey, mag ik je wat vragen? Ja. Okay. ja, Ken jij Dorkas? Nee. Hmm, dat is jammer. Ken jij Dorkas? Ja, die zat vroeger bij me in de klas. <laughs> nee, dat bedoel ik niet. Nee, nee, nee. Ken jij Dorkas? Ja, van de voedselpakketten. Precies, van de voedselpakketten. Dorkas maakt namelijk voedselpakketten voor arme mensen in Oost-Europa, zodat zij ook te eten hebben. En dat vind ik eigenlijk wel een goed plan. Ik ga ook een voedselpakket maken. Ja, dat ga ik doen. Het perfecte voedselpakket. Ik heb nodig een doos. Tadaa, de doos. Daar gaat in allemaal lekkere spullen voor de mensen in Oost-Europa. Bijvoorbeeld marshmallows. Dropjes. Oeh, dat zijn uh, soort cakejes, ook lekker. Mm, kipkluipjes, voor de barbecue. Daar houden ze ook van. Um, ah, verse croissantjes, ook heerlijk. Dus even kijken. Bananen. En... Oeh, kersen. Ook heel lekker. Heel gezond, ook heel belangrijk. Oh ja, en... Wat ijsjes, vooral als ze het nou een beetje warm hebben. Te gek voedselpakket. Ik ga hem dichtvouwen en dan sturen we hem op naar Oost-Europa. En over een paar weken zullen ze hem dan hebben. Ook oh, zullen ze smikkelen. Ja. Mijn vraag. Was dit een goed voedselpakket om op te sturen naar Oost-Europa? Je snapt dat dit niet zo'n heel goed voedselpakket zou zijn om te sturen naar Oost-Europa. Daarom vult Dorcas de dozen met voedsel niet in Nederland, maar pas in Oost-Europa. En ook doen ze er dingen in die lang goed blijven, die niet smelten, gaan rotten of snel vies worden. Want het voedselpakket moet natuurlijk wel goed blijven om te kunnen eten. Als voedsel niet meer goed is om te eten, dan noem je dat bedorven. Huh? Hoe kun je nou weten of voedsel snel bederft of niet? Ik zal even kort wat uitleggen. Als je naar de supermarkt gaat, dan zijn er verschillende gedeeltes. Zo heb je de afdeling met groenten en fruit waar je bananen en appels liggen. Dan heb je de afdeling met koelkasten en vriezers. Daar staat de melk en daar liggen de frikandellen. En dan heb je ook de gewone schappen. En daar ligt bijvoorbeeld macaroni. Macaroni kun je heel lang bewaren. Ook al ligt dat maanden droog in je kast, het blijft goed. Maar bijvoorbeeld een pak melk niet, kaas ook niet. Die moet je in de koelkast bewaren. En ook al doe je dat, dan kun je het nog niet te lang laten liggen, want ook kaas en melk gaat bederven. Melk wordt zuur, kaas gaat schimmelen. Eten dat je in de koelkast moet bewaren, kan makkelijk bederven. Daarom stop je het juist in de koelkast. Door de kou blijft het langer goed. Eten dat je niet in de koelkast hoeft te bewaren, bederft minder snel. Dat kun je in de kast laten liggen. Fruit en groentes kun je soms ook buiten de koelkast bewaren. Maar als je een appel een tijd laat liggen op een fruitschaal, dan komen er ook rotte plekken op. Fruit kun je wel in een blik stoppen of in een pot jam. Dan kun je het lang bewaren. Dus als je een voedselpakket zou willen maken om op te sturen, moet je goed nadenken of het juist snel of langzaam bederft. Daarom gaan we nu bedenken wat wel in een goed voedselpakket van Dorkas zou kunnen zitten. Iedereen krijgt een werkblad. Daarop zie je tekeningen van verschillende soorten voedsel. Sommige dingen blijven heel lang goed, andere bederven snel. Omcirkel welk voedsel goed voor een voedselpakket zou zijn en bespreek je antwoorden met elkaar. Dan ga ik even laten zien wat er bijvoorbeeld in een doorkast voedselpakket zou kunnen zitten. Een flesje olie. Een pak met rijst. Pasta. Macaroni en spaghetti. Tandenpasta. Een blikje fruitcocktail. Een blikje groente, mais. Jam. Ranja Suiker Een tandenborstel Thee Koekjes En nog meer koekjes Dit is wat er eigenlijk in een voedselpakket van Dorcas zit Ik stop het er snel weer in eigenlijk wel dat er iets extra's bij mag. Ik stop er namelijk nog even dit in: de marshmallows. Niemand heeft het gezien. Tof, hè? Die voedselpakketten in Oost-Europa. Elk jaar deelt Dorcas er duizenden uit. En dat noemen ze de grote voedselactie. Maar wist jij dat Dorcas ook zorgt voor eenzame oma's? Kijk maar. Het schaduwloos verhaal van de oma. Kijk, dit is oma Anna. Ze woont in een land in Oost-Europa, hier heel ver vandaan. Oma Anna heeft weinig geld en een koud huis. De wind waait door de kieren. Ze krijgt nooit bezoek. En het lopen naar de winkel is moeilijk. Ze heeft een heel zwaar leven. Kijk, dit is Mark. Hij woont in Nederland. Hij heeft een vader en moeder en twee zusjes. Hij woont in een fijn huis en de verwarming staat aan als het buiten koud is. Hij speelt veel buiten, heeft vriendjes en vriendinnetjes. En zijn ouders, die doen de boodschappen. In het weekend gaat hij vaak bij zijn oma op bezoek. Dat is heel gezellig. Dan laat hij haar hondje uit... en drinken ze samen een glaasje cola. Op een dag hoort Mark over oma Anna. Hij vindt het zielig voor haar. Ze krijgt geen visite of hulp. Het lijkt wel of niemand om haar geeft. Samen met zijn gezin hebben ze al een sponsorkind. Maar een oma kan er ook prima bij. Hij praat erover met zijn ouders. Oma Anna wordt de sponsoroma van Mark. Nu kan er iemand worden geregeld die af en toe bij oma Anna op bezoek komt. En er is iemand die haar met de auto naar de winkel kan brengen. Ze wordt zelfs meegenomen naar een oma-club... ...waar ze met andere oma's gezellig samen kan komen en vrienden kan maken. En als het koud is, komt er een van de nieuwe vrienden langs om hout te brengen voor de kachel. Oma Anna is heel erg blij. En het gezin van Mark is ook blij. Zo kunnen ze hun sponsoroma helpen. En ook al wonen oma Anna en Mark heel ver bij elkaar vandaan. Ze doen allebei een vreugdedansje van dankbaarheid. En ze bleven dansen tot het licht uitging. Fijn hè dat kinderen als Mark kunnen meehelpen. Maar ook jij kunt helpen. Jij kunt iets doen. Vooral bij de grote voedselactie is hulp nodig. Dan moet er geld ingezameld worden om zoveel mogelijk voedselpakketten te kunnen vullen en uitdelen. Ik ga ook helpen. Ik ga even bedenken. Wat zou ik kunnen doen? Wat zou ik kunnen doen? Ja! Goed plan! Ik zal een held worden en heldedaden doen voor de arme mensen in Albanië, Roemenië, Moldavië en Oekraïne. Ik zal pankoeken bakken en die gaan verkopen. Ik zal de huizen van buren gaan stofzuigen voor geld. Ik zal op straat muziek gaan maken. Ik zal klusjes doen. En de spaarpotten van mijn zusjes kapot slaan. En de banken beroven. Nou, ik weet niet of die laatste twee wel echt goede ideeën zijn, maar de andere wel. Wil jij ook meedoen met de grote voedselactie? Kijk dan op www.voedselactie.nl Dat was trouwens Emma, mijn liefje. Focus, blijf bij de les Joël. Oké, okay. dan ga ik verder met een andere vraag. Wie van jullie zit er op een club, een sportclub of een andere soort club? Bespreek met elkaar. Op wat voor club je zit en wat daar fijn aan is. Wist je dat Dorcas ook clubs heeft? Clubs speciaal voor arme mensen, zodat zij ook kunnen trainen. Niet een voetbaltraining, nee! Een training, zodat zij ook nieuwe dingen kunnen leren. Bijvoorbeeld hoe je moet sparen. Of een training over hoe je aan schoon water moet komen. Maar ook om gewoon vrienden te maken en over de Bijbel te leren omdat Dorkas het belangrijk vindt om te trainen, gaan wij ook een training doen. Ja, ja! Het is tijd voor een training! een warming up! Dus, ga maar staan! Iedereen! Jij daar, ja! Maar ook jij, ja! Opstaan! Zorg dat je een vrije plekje hebt! Ja, allemaal! O, die juf, meester, ga maar staan! Schud je armen los! Ja, zo! Lekker los, ja! Goed zo. Ah. Sub nu je benen los. Ja zo. Ik ga jullie trainen. Let op. Je begint met je linkerhand over je buik te wrijven. Alsof je honger hebt. Op de maat. Ja zo. Heel goed. Wrijf over je buik. Heel goed. Ah. Daarna ga je met je rechterhand doen. Alsof je een hamburger hebt. En daar een grote hap van neemt. Grote hap. Grote hap. Grote hap. Ja zo. En nu achter elkaar. Links over je buik. Rechterhand en hap. Ja, Er komt ie aan. Links over je buik. Rechterhand en hap. Links over je buik. Rechterhand en hap. Links over je buik. Rechterhand en hap. Heel goed. Ja. De volgende. Die gaat zo. Je tong uit je mond naar voren hangen, alsof je dorst hebt. Ja, heel goed. Je tong kan verder uit je mond, laat hem hangen. Ja, zo. Heel goed. En daarna weer met je rechterhand, alsof je een klein flesje water hebt en een grote slok neemt. Een hele grote slok. Een hele grote slok. Een hele grote slok. Ja, zo. En nu ook deze twee, achter elkaar. Tong uit je mond. En een grote slok. Tong uit je mond. En een grote slok. Tong uit je mond. En een grote slok. Tong uit je mond. En een grote slok. Ja Nu gaan we de vier bewegingen achter elkaar doen. Dus links over je buik. Rechterhand en hap. Tong uit je mond. En een grote slok. Daar komt ie! Links over je buik. Rechterhand en hap. Tong uit je mond. En een grote slok. Nog een keer. Links over je buik. Rechterhand en hap. Tong uit je mond. En een grote slok. Links over je buik. Rechterhand en hap. Tong uit je mond. En een grote slok. Ja zo! Ja, dat gaat lekker zo. Beginnen jullie al een beetje op te warmen. Goed, we gaan verder. Nu gaan we wat angstig heen en weer kijken. Alsof we de weg kwijt zijn. Alsof we een vreemdeling zijn. Kijk links. Kijk rechts. Kijk links. Kijk rechts. Angstig kijken. Ja-zo. Kijk links. Kijk rechts. Kijk links. Kijk rechts. Heel goed. Heel goed. Ja. Daarna komt de omhelzing. Een grote omhelzing. Armen wijd. Heel wijd maken. En een grote omhelzing maken. Ja-zo. Ja. Nu Jullie twee achter elkaar. Kijk links, kijk rechts en een groot omhelzing. Kijk links, kijk rechts en een groot omhelzing. Kijk links, kijk rechts en een groot omhelzing. Perfect! Ja! Zo! Zijn jullie klaar voor ze allemaal achter elkaar aan? Mmm! Daar komt ie aan. Begin met je buik. Links over je buik. Rechterhand en hap. Tong uit, je mond. En een grote slok. Kijk links, kijk rechts en een grote omhelzing. Nog een keer, links over je buik. Rechterhand en hap. Tongen uit je mond en een grote slok. Kijk links, kijk rechts en een grote omhelzing. Ja, lekker zo, dat gaat goed. Ja. En dan komen nu de woorden erbij. Daar komt hij aan. Zijn jullie er klaar voor? Terwijl je de woorden hoort kun je de bewegingen weer doen. Daar komt ie aan! zo. En één, en twee, en één, twee, drie! Want ik had honger en jij gaf mij te eten. Ik had dorst en jij gaf mij te drinken. Ik was vreemdeling en je hebt me uitgenodigd. Nog een keer, met de bewegingen erbij. Want ik had honger en jij gaf mij te eten. Ik had dorst en jij gaf mij te drinken. Ik was vreemdeling en jij hebt me uitgenodigd Ik had honger en jij gaf mij te eten Ik had dorst en jij gaf mij te drinken Ik was vreemdeling en jij hebt me uitgenodigd Heel goed! Ja! Heel goed! En dan nog één keer Voor de laatste keer Om het af te maken Daar komt hij aan! Een één en twee en 1, 2, 3! Want ik had honger en jij gaf mij te eten. Ik had dorst en jij gaf mij te drinken. Ik was vreemdeling en je hebt me uitgenodigd. Oké, okay, schud die armen maar weer los. Schud die benen maar weer los. Heel goed. Dit was goed. Jullie hebben goed getraind. Heel goed, ja. Jullie mogen weer rustig een plekje gaan zoeken. Ja, goed gedaan jongens en meisjes, goed gedaan. Zo. Zo, hopelijk een beetje opgewarmd. En uh, jij, je hebt je werk goed gedaan. Ga nu maar ergens uh, anders je dansje doen. Wist je trouwens dat dit woorden zijn die Jezus heeft gesproken? Want ik had honger en jij gaf mij te eten. Ik had dorst en jij gaf mij te drinken. Ik was vreemdeling en je hebt me uitgenodigd? Ze staan in de Bijbel, om precies te zijn in Matthäus 25, vers 35. Jezus zei dat over de mensen die hem volgen, dat als je andere mensen te eten geeft of te drinken geeft, of ze uitnodigt om mee te doen, je dat eigenlijk ook voor hem doet. Je snapt vast dat deze tekst voor Dorcas heel belangrijk is. In Nederland is alles goed geregeld met school, sporten, genoeg eten in de winkels. Maar in sommige landen in Oost-Europa is dat echt niet zo. Daarom helpt Dorcas met voedselpakketten, de eenzame oma's en met bijvoorbeeld de clubs die ze regelen waar mensen samen kunnen komen. Als je een club hebt, heb je ook een clubhuis nodig. Daarom gaan we nu iets maken. We gaan een clubhuis maken. Een clubhuis maken met um, spullen uit het Dorkas voedselpakket. Let op! De macaroni. spaghetti en de marshmallows. Op je werkblad heb je een bladzijde die hiervoor bedoeld is. De deur van het clubhuis hebben wij er al opgezet. Teken eerst met potlood de vorm van het huis zoals jij die zou willen hebben. Met macaroni, spaghetti en marshmallows, een schaar en lijm mag je nu zelf een clubhuis gaan maken. Per kind krijg je drie marshmallows. Die kun je aan stukken knippen en ook opplakken. Doe eerst een beetje lijm erop en plak dan de macaroni en spaghetti erop. Je mag zelf vormen en patronen maken. Hoog, laag, breed of smal. Je kunt geheime ramen of luikjes maken, vlaggen en schoorstenen, glijbanen, schommels, alles mag. Je moet in ieder geval één marshmallow gebruiken. Als je aan het eind nog twee over hebt, dan mag je die opeten. Als de clubhuizen klaar zijn, mogen jullie elkaar vertellen wat er speciaal is aan jouw bouwwerk. Jullie juf of meester zal nu zeggen waar je alle spullen kunt pakken en hoe jullie aan het werk gaan. En als jullie klaar zijn. Vergeet niet het laatste stukje van deze videoles te bekijken. Heel veel plezier met deze opdracht. Dan zijn we nu bij het einde van deze videoles over dorpen. Hopelijk hebben jullie het leuk en interessant gevonden. En misschien hebben jullie zelfs wel ideeën gekregen om mee te doen aan de grote voedselactie. En eh... Uh... Onthoud die woorden van Jezus, hè. We doen hem nog even samen. Daar komt ie. Want ik had en jij gaf. Ik had en jij gaf. Ik was en jij hebt me. Perfect. Doei doei!